Goedemorgen. Het is ondertussen, Dat is het. Zondag, zondag. Zondag. Zondag. half acht in de ochtend. Het is vandaag zondag half acht in de ochtend. Elf september. Het is behoorlijk vroeg. Ik stelke elke dag lekker om een beetje hetzelfde patroon te geven. Ik ben nog een checker. Ik ga straks weer hard helpen. En daarna ga ik weer heel hard aan het werk aan mijn... Examen, want ik ben niet zo veel opgesloten, Heel weinig. Um, voor de rest heb ik niet echt iets gepland. Ik ben wel weer 300 gram afgevallen. Ik speel op dit moment 55.3. Um, ja, ben ik blij. Mega blij. Ben ik moe? Mega moe. Ga ik toch door? Ja. Yep. Dus dan weten u dat. Nou, nu maar lekker het een beetje drinken En ik moet nog een video uploaden. vandaag deel 2 van Love to Love uh, van kleuren. Dus dat gaan we ook nog eventjes proosten. Proost. mm steeds iets te hoog maar boeiend um, ja jullie hebben me vast te zeker zien drinkbekertje vullen, ontbijtje regelen, eitje maken, bellen hebben jullie niet gezien want er was er eentje wakker um, het eitje was hard gekookt het is, het is gelukt uiteindelijk um, moet even nog het brood erin voegen 10.400 en um, stappen gemaakt nou ja, dat is 6,7 kilometer. Ik heb alleen niet gekeken of ik beter of slechter heb gerend de vorige week. Want vorige keer, 11 september 2022, dus dat is vandaag, heb ik 1,29 kilometer gewandeld. Op een gemiddelde tempo van 11:29. Uh, 11 en heb ik gerend 1,50 kilometer. 1 kilometer en 50 meter. En ik merk gewoon heel erg dat ik het lekker vind om te rijden in het weekend zo vroeg. Ik merk echt oprecht dat ik het zo fijn vind om ochtends vroeg op te staan, een uh, melk, te drinken en dan gewoon weg te gaan. Dat vind ik zo relaxed, ik heb geen idee waarom. Um, dus ik ga het even een maandje volhouden, zo mijn zusje. En als dat echt zo is, kan ik altijd nog zeggen van dat ik de gym opzeg. En dat ik alleen maar ga lopen. Want in principe. Het gaat goed. Het enige. Ik vind zo raar. Ik ga hem echt even wat lager zetten. Zul je net zien dat hij weer te laag is. Nee, precies goed. Mooi. Het enige wat ik echt doe is. Ook in de gym. Mijn benen trainen. Cardio een beetje. Want meer doe ik niet. Ik vind het ook geen ruk aan om meer te doen. Weet je. Het is. Kijk, die gooi ik even aan de opladen zo. Deze heb ik straks nodig voor mijn examen. Brilletje erbij. Laptopje aan. Want ik moet nog mijn examen verder afschrijven. Maar ik moet ook even iets uitzoeken. Want ik denk: dat is het nadeel van herschrijven van je examen. Ik heb zeg maar twee, <coughs> drie soorten examens gedaan voor mijn B. Ik heb uh, zelfredzaamheid bevorderd. Ik heb een kanya gegeven en ik heb een letter aangeboden. En nu weet ik niet welke ik voor B heb gedaan en welke ik gewoon normaal heb gedaan. Maar ik denk dat ik ook datzelfde vordering uh, dat ik die ook heb gedaan, maar ik ga het eventjes uitzoeken. Maar eerst lekker ontbijten en drinken, want dat is wel zoiets wat ik heb gemaakt met die maaltijdshake mijn ontlasting wordt opgehouden en die stopt zeg maar met produceren doordat ik alleen maar niet maaltijdshake drink en dat komt omdat ik te weinig water drink dus als ik goede ontlasting wil blijven hebben moet ik echt goed blijven drinken dus eigenlijk motiveer ik mezelf door een maaltijdshake te drinken om goed te drinken omdat de maaltijdshake veel vezels bevat dus het neemt al mijn water uit mijn darmen weg die ik binnenkrijg en ik ren hard dus ik heb nog minder water en dit is wat stond er nou precies hier vocht bevochtigingsmateriaal nou ja geen die misschien dat extra vocht in heeft geen idee koud bullshit zijn maar we zullen het gauw genoeg maken um. Dus ik ga nu lekker even ontbijten. Het was echt heel mistig vanmorgen. Ik weet niet of jullie me op Insta volgen. Helemaal op Insta. Maar mistig, oh ik wil niet mistig was het zeker. Nou ja, ik zie jullie zo wel weer. Als ik iets te melden heb.